Nu wel dat jullie namens ons consortium Jutem Paris onze ontwerpopdracht willen gaan uitvoeren. De opdracht is als volgt: ontwerp voor de stad Parijs voor de Olympische Spelen 2024, een goede stedenbouwkundige invulling. En denk daarbij aan alle risico's die je kunt verzinnen. Maak gebruik van de informatie die je uit Rio hebt kunnen leren, waar ze allerlei onverwachte dingen tegenkwamen. Maar denk niet alleen maar aan de risico's. Dat milieu en welzijn en de belangen van de burgers van de stad Parijs zijn ook belangrijk. Aan het einde van jullie ontwerpfase zal ik langskomen om met een jury bestaande uit journalisten en stedenbouwkundigen jullie ontwerpen te beoordelen. Ik wens jullie heel veel succes.